Hi jongens, een van de dingen die ik echt geweldig vind aan make-up is contouren. Contouren is echt, als je dat goed beheerst, dan heb je echt zo'n, ja, ik weet niet, zo'n power tool in je handen. En bij de Kruidvat hebben ze een aanbieding, hebben ze deze Pro Strobe Cream Sets van Freedom. Uh, hij is ook voor 8 euro geloof ik, normaal gesproken is hij iets van 12 euro. En Ik dacht, het is wel weer eens leuk. Om een contouring kit uit te proberen. En dit is een cream contouring. Dus geen poedercontouring. Zoals die bijvoorbeeld um, deze van Catrice. Dit is echt een poedercontouring. En dit is meer cream. Een beetje foundationachtig. Heel erg dik. En die ga, ga ik vandaag voor jullie reviewen. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe die zal zijn. Ik zal hem even uitpakken. Oké, okay, er zit een kwast in. Oeh, die is lekker dik. Um... En wat zit er nog meer in? Oeh, spannend dit. Ik heb het gevoel dat ik iets fout doe met de verpakking. Maakt bijna het doosje kapot. Oké, okay, en dit is het palet. Um, oh. Dit zijn de kleuren. Um, even kijken, dus zoals je ziet... Hele lichte soort... Ja, het lijkt op een highlighter. Hij heeft geen glitters. Je zou hem dus ook goed als concealer kunnen gebruiken. Net zoals deze en deze. De wat lichtere tint. En dan heb je hier de wat donkere tinten om mee te contouren. Uh, zo op het eerste oog vind ik ze wel mooi. Ik vind deze en deze een klein beetje te oranje. Ik hou meer van als het iets meer bruin-grijs is. Maar we gaan zien hoe het uitpakt. Um, het is fijn dat er al een kwast bij zit. Ik moet even kijken of dat... Gaat werken om al die kleuren met één kwast te doen. Dat wordt nog wel een uitdaging. Dus misschien dat ik gewoon de lichtste tinten um, echt doe met mijn, uh, met mijn vingertop of met een ander kwastje. En dat ik dan de donkere tinten misschien met deze doe. Uh, wat heb je verder nodig om te contouren? Dit. En een um, uh, goede foundation om hem mee te blenden. En wat je met contouren kunt doen, waar is dit voor bedoeld? Om schaduwen in je gezicht aan te brengen, om bepaalde dingen op te lichten, en bepaalde onderdelen van je gezicht minder te laten opvallen. Heb je bijvoorbeeld een heel groot Hoofd, dan kun je door middel van schaduw aan te brengen aan de bovenkant. Je voorhoofd optisch iets kleiner maken. Dus je kunt ook iets meer cheeks genereren. Dat je hier schaduw aanbrengt. Dat heb ik nu ook al een klein beetje gedaan met mijn blush zoals je ziet. En dan wordt je gezicht automatisch wat smaller. Dat kun je ook doen met je kaak of met je neus. Je kunt het eigenlijk ook gewoon voor gebruiken. Dat is echt ideaal. Uh, als eerste even mijn make-up afhalen. Want ik heb nu nog make-up op. En daarna gaan we beginnen. Super veel zin in. Mijn make-up is er vanaf. En wat ook belangrijk is, is voordat je je make-up aanbrengt op je gezicht eerst primer te gebruiken. Ik vind deze primer van Primer Fine van Catrice heel erg fijn. Dus die breng ik als eerste even aan om mijn huid te beschermen. En te zorgen dat de make-up niet in mijn poriën trekt. En het beter gedurende de dag blijft zitten. En de primer voelt een beetje als een dagcreme. Het is heel licht en het trekt snel in. En deze van Catrice zorgt ook nog eens dat je poriën minder zichtbaar worden. Dus dat is heel fijn als je een beetje verwijderd pori hebt. Op je, op je neus bijvoorbeeld of op je kin. of nou, Waar dan ook. Oké, okay, de primer zit erop. Even mijn haar naar achter. is makkelijker. Oké, okay, waar ik mee begin is eerst om wat concealer aan te brengen. Oh, dat zijn de delen die je wilt oplichten. Of de delen die je een klein beetje wilt bedenken. Bijvoorbeeld mijn kin. Hij uh, heeft altijd een beetje roodheden, dus daar breng ik altijd concealer op aan. Onder mijn ogen, mijn neus. En dan kun je de lichtste tint pakken. Die is vrij beige. Uh, hij is een beetje licht beige eigenlijk. Je kunt ook die gele pakken. Die gele is heel erg goed voor onder je ogen als je wat een beetje blauwe, paarse gewallen hebt. En die andere tint zou je ook kunnen gebruiken. Ik ga het gewoon uitproberen. Ik pak eerst uh, de lichtste tint om te kijken hoe die uitpakt. En ik breng het aan trouwens met een foundation kwast. Maar hij is net wat smaller. Dus ik vind het heel fijn om die te gebruiken voor uh, concealer. Oeh, ik pak nu deze tint. En hij is echt super licht. Wauw, <laughs> wow, die dekt echt goed. Oké, okay, zal ik ook even voor het idee ook even de gele uitproberen. Dit is de gele. En die is ook heel licht. Ik weet niet of het goed uh, overkomt op camera. Het lijkt een klein beetje hetzelfde. Het komt hetzelfde over. En nu deze tint in het hoekje. Hier langs mijn neus. Want daar is het ook altijd een beetje rood. Zo. En op mijn neus. Dit zijn dus de delen die ik wil oplichten, die een beetje donker zijn, die schaduw hebben, of die roodheden hebben. Beetje onzuivere plekjes, puistjes misschien. En nou, zoals je ziet, het dekt echt super goed. <laughs> het is echt super wit. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Oké, okay, en nu gaan we beginnen met het moeilijkste. En dat is, dat is eigenlijk die schaduw aanbrengen. Nou, wat ik heel erg mooi vind, is om, een klein, om hier schaduw aan te brengen, zodat mijn gezicht wat smaller wordt. Mijn voorhoofd ook iets smaller en iets minder hoog. En uh, langs mijn kaaklijn zodat die iets strakker wordt. Oké, okay, nou ik ga de donkerste tint pakken. Um, ja. Die ga ik hier aanbrengen onder mijn cheeks. Eigenlijk waar je, waar je jeukbeen eindigt. Hier zit mijn bot en dan doe je hem er precies onder. Nu die donkerste kleur gepakt, maar die is vrij licht, zoals jullie zien. Hij is niet heel donker. Uh, denk ik eigenlijk dat die andere nog lichter zullen zijn. Mm. Laat ik eens deze kleur pakken voor mijn voorhoofd. Breng ik het langs mijn haargrens aan. Oeh, die is echt heel oranje. Oké, okay, die is... Dat wordt denk ik iets te oranje, maar goed... Ik breng ook wat van aan de zijkant aan. En dan doe ik de lichtste tint langs mijn kaaklijn. Oké, okay, ja, dit is zo licht. Dit gaat geen effect opleveren. Dus ik pak toch die donkere. Uur. Zo. Die lichte, die is echt. Nou, die is gewoon veel te licht. Zo. En je kunt zelfs je neus contouren. Mijn neus heeft een beetje een bobbel op het midden. Dus die contour ik dan ook. En dat doe je door een hele strakke lijn te maken. Langs je neusbrug. Nu heb ik dus overal product aangebracht. Ik heb de delen die ik smaller wil maken, heb ik donker gemaakt. Mijn kaak, mijn, bij mijn jukbeen, onder mijn jukbeen, zodat mijn gezicht iets smaller wordt en mijn voorhoofd. En wat we nu gaan doen, is we gaan het blenden met foundation. Zodat het, want dit ziet er natuurlijk verschrikkelijk uit, zo kun je niet over straat. Dus we blenden het met foundation. Ik pak de Stay All Day uh, 16 Hour Long Lasting Makeup van Essence. een hele fijne foundation. Blijft heel goed zitten en die blendt ook wel fijn. Ik pak ik een beetje van op mijn vinger. En wat je dan ook nodig hebt is een blending kwast. Dus het liefst zo'n ronde kwast. Waarmee je de contouring en je foundation goed kunt blenden. Nou en nu is het gewoon een kwestie van foundation aanbrengen. Je kunt bij je voorhoofd beginnen. Of je kunt nu al overal een beetje foundation aanbrengen. Zodat je overal gelijk hoeveelheid zult dus wilt hebben. En daarna heel mooi blenden ja. gaan En je ziet dat het er nu niet meer zo bizar uitziet ziet als de straks. Wat je nu moet doen om het af te maken is om even een losse poeder of een wit poeder of een beetje een hele lichte tint, om het even af te poederen. En je hebt zo'n hele mooie mattifying powder van Essence die ik eigenlijk in alle video's gebruik, die ik heel erg fijn vind. En je kunt het met een sponsje onder je ogen aanbrengen. Dat is heel erg fijn, want onder je ogen is het toch sneller waar de make-up uitloopt. Dus dat vind ik fijn om met een sponsje te doen. En de rest kun je gewoon lekker uh, met een kwast doen. Zo. En om het nu af te maken kun je nog een beetje blush aanbrengen. Want het ziet er natuurlijk wel heel erg... Um, ja, hoe ze het noemen. Het ziet er wel heel erg um, hetzelfde uit. En je wilt toch een gezond kleurtje. Dus ik vind het wel mooi om nog blush aan te brengen. Um, kijk, ik heb hier een hele mooie blush van Catrice. Die zal ik aanbrengen. En die breng je dus meer op je beenderen aan. Ook nog een beetje hier aanbrengen op je voorhoofd. En voilà, dit is het resultaat. Ik vind het best heel erg mooi gelukt. Je ziet echt die schaduw hierboven bij mijn voorhoofd een beetje. En hier langs mijn cheeks en mijn neus. en Ja, ik vind het... Uh, het, is, het was heel erg makkelijk uit te blenden. Dus ik, het ziet er wel heel natuurlijk uit. Uh, het resultaat is echt wel goed gelukt. En het blenden ging ook wel makkelijk. Um, en wat vind ik nu van dit doosje? Ik vind het een hele fijne cream contouring. Want het is niet te stug, niet te hard. Soms heb je echt dat het keihard is en dan zo moeilijk te blenden. Weet je en pak je al snel te veel. Ik heb nu het idee dat ik nog wel net iets meer kon pakken voor de kleur. Um, ik vind dat die donkerste tint, die is echt het fijnst om echt flink te contouren. Die lichtere tinten, die zijn nogal erg oranje. Dus um, moet je een klein beetje mee oppassen dat je dan als je over gaat bij daglicht... dat het niet in één keer te oranje wordt voor jouw tint... Voor mij is het net op het randje. En ik heb een gele ondertoon uh, in mijn gelaat. Maar als je meer een beetje roze ondertoon hebt in je gezicht. Dan is het misschien te oranje. Dus dan zou ik die gewoon niet gebruiken. Of als je heel bruin bent. <laughs> en um, ik vind de lichte tinten heel fijn. Die dekte zo ontzettend goed. En je zag het ook op camera. Maakte eigenlijk niet zoveel uit welke tinten ik van die drie lichte pakte. Ze waren allemaal heel erg mooi. En um, het ziet er onder mijn ogen ook gewoon heel fris. En alsof ik super goed heb geslapen. Vannacht, wat helemaal niet was, want er waren namelijk super veel muggen in mijn kamer. Dus ik werd helemaal gek. Echt bizar toch? In oktober en dan nog muggen. Ja. Het wordt helemaal gek. Maar goed, um, het ziet er heel erg fris en vrijtig uit. En die lichte tinten, ja, die vind ik echt heel fijn. Dus um, ik ben eigenlijk het, het meest blij met deze donkere en deze drie lichten. Die zijn echt fantastisch. En die andere twee tinten, die hadden van mij niet zo gehoeven. Want die zijn echt iets te oranje. Maar goed, misschien als jij iets een andere huidskleur hebt dan ik, dan kan het juist wel heel erg mooi zijn. Dus dat is heel persoonlijk. Wat ik me net wel bedacht. <laughs> ik ben deze kwast vergeten. Om uit te proberen. En... Dus dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Maar ik kan, wat ik nog wel eens kan doen, is even swatches aanbrengen met deze kwast. En dan kijken wat ik ervan vind. Misschien is dat fijn. En dan kan ik jullie de swatches op mijn arm laten zien. Dit zijn de swatches op mijn arm. En dit zijn de lichte tinten. Dit is de allerwitste. Dit zijn de twee gelere. Dit is dan uh, de medium contour. Dus de donkerste contour. En dit is de donkerste contour. Dit is de... Nou, ja, dus de lichtste contouring. En je ziet wel dat deze twee kleuren vrij dicht bij elkaar liggen. Die donkerste die is echt ja, wel het beste. Misschien als je een hele donkere huid hebt, dat je deze zelfs wel als concealer kunt gebruiken. Maar dat is even afwachten. Ik heb net die zwartjes aangebracht met deze kwast. Uh, wat vind ik ervan? Hij is heel zacht, dat is wel fijn. Maar hij is ook vrij grof. Dus als je misschien je cheeks wil contouren, dan is het wel fijn. En misschien ook om die highlighters aan te brengen. Want daar kun je niet snel te veel van aanbrengen. Maar echt om je neus te contouren. Dan wordt het wel een beetje lastig of je voorhoofd. Want je wilt toch niet te veel contouring aanbrengen. Dan is het wel echt een grove kwast. Maar hij is wel echt super lekker zacht. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Vind ik deze een aanrader? Ja, Zeker. Ik vind hem heel erg fijn. Um, ik denk niet dat ik de uh, twee kleuren van de contouring veel zal gebruiken. Maar ik zal die concealers super veel gebruiken. En de donkerste kleur contouring zeker. Voor 8 euro heb je een heel mooi paletje. En je kunt er heel veel zelf mee experimenteren. je gaat proberen. Ga proberen voordat je uitgaat. Als je het een beetje eng vindt. Om het in real life. Te dragen overdag. Je. Dan heb je het zonlicht en zie je alles. Dus doe het dan eens een keer vooruit. Ga het proberen. Laat me weten wat je ervan vindt en uh, nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je er iets van hebt opgestoken. Heb je zelf nog vragen, suggesties, tips of andere dingetjes, laat het me weten. Vind ik echt ontzettend leuk. Uh, ja, nogmaals bedankt voor het kijken. Fijne avond. En ik zie je graag de volgende keer. Doeg.